welkom zekker bij weer een nieuwe zal ik het een vlog noemen in ieder geval weer mijn terugkomst op youtube uh, uiteraard ben ik hier nooit uh, van weg te slaan weet je. dat hadden jullie wel moeten zien aankomen um, er zijn een paar dingen wat ik even snel even snel met jullie wil doorlopen voordat ik aan een kleine gym tour begin een klein uh, aantal aandachtspunten wat ik wil uh, wat ik wil vermelden um, ik ga niet de laatste, de laatste keer dat ik um, YouTube niet heb volgehouden, het probleem was de tijd. Het YouTuber kost verschrikkelijk veel tijd. Um, dat heb ik eigenlijk niet, maar ik vind het wel leuk om video's te maken. Het is voor mij ook natuurlijk goed reclame materiaal. Maar ik wil geen fulltime YouTuber worden. Dat is niet mijn doel. Um, ik, heb daar, ja, ik ben daar simpelweg niet het persoon voor, denk ik zelf. Uh, en het kost gewoon verschrikkelijk veel tijd. Ik vind het leuk om mensen te trainen. Ik vind het leuk om jullie informatie bij te brengen. Uh, en om een lekkere discussies aan te gaan en noem maar op. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat ik ga, ik ga proberen iedere week een video te maken. Um, als dat nou niet lukt, excuseer me. Ik ga ook geen vaste tij tijdstip of een vaste dag geven. Ik maak gewoon een video wanneer ik er zin in heb. Soms zullen er iets meer zijn, soms wat minder. Ik wil er gewoon eentje per week proberen. Um, binnenkort ga ik een weekendje weg. Dan wil ik ook gewoon kunnen zeggen. Sorry YouTube. Ik ga even een weekendje weg. Even ontspanning. Dat heb ik gewoon nodig. Ik denk dat dat mij heel erg gaat helpen. Um, ja, Anders ga ik een tweede keer falen in principe. Dus ik heb ervan geleerd. Ik heb over nagedacht. Oké. Okay, ik ga gewoon rustig tempo. Uh, nummer twee is... Ik ben nog steeds gewoon dezelfde gozer, nog steeds geen bullshit op dit kanaal, al te veel uh, vlogs gaan we eigenlijk niet vinden. Uh, Allemaal special effects en weet ik veel wat, nee. Basics, ik wil goede duidelijke informatie, ik wil geen bullshit voor de rest, dat is wat we gaan doen. Uh, ik doe het nog steeds op een powerlifting, strongman manier. Uh, ik ben voor mezelf heb ik nagedacht, ik kan geen super harde progressie maken aangezien ik uh, ja, 70, 80 uur per week werk. Dus wat ga ik doen, Waarom ik, um, wat ga ik voor mezelf doen, ik ga gewoon weer lekker terug naar basics. Ik wil gewoon gezond blijven, ik ben op een moment iets aan het kutten, ik hoef echt totaal niet de gespierdste of de sterkste um, te, te worden. Ik heb in principe mijn 180 deadlift, 170 squat. ik vond het ruim voldoende. Um, je kan dat niet combineren met 70 à 80 uur in de week werken. Dat is gewoon geen doen als je dan ook nog een super zware training hebt. Ik wil niet zeggen dat ik dat in de toekomst niet meer ga doen. Dat wil ik niet zeggen. Maar ik wil nog steeds um, doen wat ik mijn klant hier aanleer. Dus afslanken, kutten, strak worden om, door middel van een leuke speelse manier. Een effectieve manier. Um, en natuurlijk alle problemen die daarbij komen kijken. En alle um, ja, problemen van de klanten die daarbij komen kijken allemaal oplossen. Dat is dat. Voor de rest heb ik volgens mij niet heel veel informatie ik denk dat wij gewoon moeten gaan beginnen met de gym tour zoals ik zei ik moest natuurlijk even een tijdje van youtube af om dit hier te realiseren maar we zijn terug we zijn twee keer zo sterk terug gaan we ik laat gewoon bij het begin beginnen ja, dat is mijn tas hier heb ik een battle rope echt uh, fantastisch trainingsmateriaal natuurlijk met wat elastieke een uh, power sled met een TRX. Een uh, suspension trainer, zoals dat ook wel wordt genoemd, vinden veel mensen uh, hartstikke leuk. Heel efficiënt van thuis. Daarnaast nog steeds de welbekende walks die ik uh, ooit zelf eens heb gelast. Autobanden, die zijn voor de, voor de Strongman Lock. Die, uh, zodat hij niet hier keihard op de vloer valt. Verschillende barbels hebben we op het moment. De barbels zijn aardig uitgebreid. Ik heb een vrouwelijke barbel, 12,5 kilo. Ik heb een, uh, een powerlift en zowel uh, olympisch gewicht gewichtheft barbel. Dit is een officiële van uh, ATX, echt perfect ding. Dit is uh, nog steeds de waardeloze barbel die ik ooit van de maatschappij heb overgekocht. Nog een ATX fat bar, heerlijk, 5 centimeter. Geen uh, draaiende sleeve zoals we natuurlijk bij de andere barbels wel allemaal hebben. Lekker, uh, fijn strongman dingetje vind ik dat, heerlijk. Tricep bar natuurlijk en als laatste een hexagon barbel. Voor de wat makkelijke squats. change, Altijd aanwezig. Altijd leuk om mee te trainen. Uh, hier hebben wij het platform. Dit is niet hetzelfde platform als uit het, uh, uit het tuinhuis. Deze heb ik uh, aardig verstevigd. Ik heb hier namelijk 3 centimeter hout toegepast. Hieronder flink aantal wat balletjes neer, uh, neergegooid. Zodat wij onze 50 en onze 85 kilo... Uh, Atlas tonen natuurlijk gewoon lekker fatsoenlijk en hard kunnen neerleggen. Um, Parallettes, Deadlift Jack, allemaal niet zo bijzonder. Wat we hier hebben is ballen. 3 tot en met 12 kilo. Misschien komt er binnenkort nog een 30 kilo bij, een Gladiator bag. Dat is uh, een zak die je kan, uh, kan vullen tot 50 kilo. Zo de vlog is wel lastig voor je arm toch. Oh ja, als ik geen standaard had. Um, wij hebben natuurlijk ook dit. Een attachment voor mijn battle ropes. Battle ropes nummer 2. Natuurlijk het, uh, het rek wat jullie uh, gewend zijn natuurlijk. Hier en daar wat opslagmogelijkheid voor de uh, lockjaws. Um, dit is het rek. Inclusief pulley. Wat ik al uh, had. en dit, komt, dit is mijn allereerste rek die ik ooit heb gekocht. Uh, dit is ook wat uitgebreid. We hebben wat meer... Uh, wat meer... Uh, Oh, sorry. Ik sta even te draaien. Ik heb natuurlijk uh, hier een powerlift uh, belt. Uh, daar heb ik er vervolgens nog drie van. Ja, wat, wat los trainingsmaterialen. Attachment voor de uh, pulley. We hebben dit. Een stootkussen. Wordt niet veel gebruikt. We hebben een yoga mat met eigen logo. Altijd leuk natuurlijk. Uh, wallboard dumbbells die nog, worden, ooit nog een keer worden vervangen. Een hele shitload aan dumbbells. 1 tot en met 10 kilo. Wordt ook nog een keer vervangen. Wat ballen. Gewichten. Foamrollen natuurlijk voor het, uh, voor het fijnere werk. Um, daarachter ligt nog een squatblok. Ik dacht altijd zelf. Wat moet je nou met een squatblok als je nou uh, gewoon powerlift schoenen hebt. Dit is toch voor klanten nog wel eens handig. En niet iedereen uh, wilt powerlifter worden of wilt. Die schoenen aanschaffen, et cetera. Dus het is echt een heel handig blok. Daar sta ik eigenlijk best wel van te kijken. Hier kom, uh, komt het leuke spul. We hebben natuurlijk de Strongman Lock. Dat is een uh, 16 kilo lock. Die is bewust geen 40, zoals een originele hoort te zijn. Um, ik heb hier natuurlijk ook vrouwen trainen en die moeten wat lichter kunnen trainen. En dat ook om die reden heb ik nog steeds de twee bierfusten. De 30, de 10. Zodat ook dames daarmee kunnen trainen. Twee krukjes. Voor je. Ja, dan moet jij er ook kruis voor hebben, dat is een hele goede vraag. Een prullenbak. En dan heb ik nog een roeimachine. Die heb ik van mijn schoonvader gegeven, gekregen, die is een eigen sportschool in Den Haag. Een radiootje. Uh, Total Strength Ignite Your Fire koelkast, die op het moment erg leeg is. En natuurlijk los trainingsmateriaal. Dat was even een hele, een hele snelle. Een hele snelle gymtour. Uiteraard heb ik natuurlijk nog uh, hout. Ben ik vergeten te vermelden. Onder de squat rekken, Omdat we natuurlijk altijd stevig willen staan. Daarnaast heb ik een, uh, een soort van renbaan gemaakt. Van gras. Zodat we lekker sprintjes kunnen trekken. Uh, klanten die ballen als de motherfucker naar die andere kant kunnen rennen. En weer terug kunnen brengen. etc. Zo'n soort leuke oefeningen. Uh, ik kan mijn battle rope van. 15 meter kan ik uitrollen. Loods is... Uh, 10 meter lang. Nou, die battle ropes zijn dan 7,5 per kant natuurlijk. Ja, Voor de rest, ik, uh, ik ben er weer. En als mensen een reactie willen achterlaten van wie nog aanwezig zijn. Laat het me horen. Remel Schult, total strength, ignite your fire and grow stronger.